Goedemiddag, we zijn hier vandaag te gast bij MCB in Valkenswaard. Waarvoor onze dank. Ik geef jullie zo meteen even de kans om jullie bedrijven en jullie zelf nog even te introduceren. Maar laat mij voor de luisteraars en de kijkers even heel kort de context schetsen over het thema Factory 4.0: logistiek in beweging en productielogistiek in beweging in de digitale keten beide jullie zijn eigenlijk organisaties zijn eigenlijk klant van van Quintess en jullie gebruiken onze diensten om jullie digitalisering met onze ketenpartners zeg maar, te doen en eigenlijk onafhankelijk van elkaar en jullie begonnen dit project te doen met gebruik van ons platform en ik was eigenlijk heel erg nieuwsgierig omdat dit toch wel denk ik vooral ook voor luisteraars en kijkers dit onderwerp voor digitalisering van het productieproces zelf via zeg maar, een logistiek en een productieplatform wat echt wel hele nieuwe problematiek is, was ik zelf heel erg geïnteresseerd en wilde ik eigenlijk dit als een duo-interview met jullie doen. En ik denk dat er ook ja, een hoop van te leren valt voor andere mensen die in het onderwerp geïnteresseerd zijn. Dus voordat we zeg maar, in het onderwerp zelf duiken geef ik even, denk ik jullie even kort de kans om ja, even je bedrijf en jezelf eventjes te introduceren voor zover niet iedereen die natuurlijk naar deze podcast luistert uh, dat van tevoren weet. Daniel, wil jij als gastheer uh, daarmee beginnen? Als gastheer? <laughs> um, nou, ik ben Daniel Doorn. Um, ik werk, werk bij MCB 21 jaar inmiddels als digitaal uh, productspecialist. Alles gedaan tussendoor, door moet ik even denken. En um, ja, ik zorg er eigenlijk voor dat ik... In MCB de connecties slecht tussen klanten en leveranciers en uh, dus op digitaal uh, gebied. Dat ben ik. En, ja, dit ben eigenlijk... en kun je even heel kort iets zeggen over MCB voor degenen die dat misschien toch niet weten? Nou, MCB is eigenlijk een metaalgroothandel uh, uh, die uh, metalen en staal levert uh, en bepaalde diensten uh, levert. Uh. Uh, mijn naam is uh, Edwin Sengers, ik werk sinds drie jaar uh, voor uh, Morel. Ik werk daar als Global uh, Supply Chain. Uh, ik leid daar een team van uh, programmamanagers uh, voor uh, Supply Chain uh, Excellence uh, daar. En uh, ja, daarmee heb ik samen dit werk uh, opgezet met uh, MCB. Voor degenen die Marel niet kennen, Marel is een uh, bedrijf dat uh, geïntegreerde oplossingen levert voor food processing. Uh, ja, zowel voor de vleesverwerkende industrie, verwerking uh, van kip en ook voor uh, vis. Uh, um, en dat ja, is een marktleider binnen. Marktleider in Nederland? De marktleider wereldwijd. En met uh, grote ambities om nog uh, verder te groeien. En hoe groot is Marel? Voor al die mensen die er nog nooit van gehoord hebben, we toch een miljardenbedrijf ontdekken? Ja, op dit moment hebben we een omzet van 1,3 uh, miljard. En uh, we gaan verder doorstijgen naar uh, ongeveer een 3 miljard omzet in 2026. Door uh, autonome groei en ook door uh, het verder overnemen van uh, andere bedrijven. Oké, okay, en hoeveel fabrieken zijn daar dan? Uh... Uh, momenteel zullen we ongeveer een uh, 8 à 9 fabrieken uh, hebben, uh, die wereldwijd gekregen uh, uh, zijn. Oké. Okay. Nou, Marel en MCB maken, zoals ik al zei, allebei eigenlijk al onafhankelijk van elkaar gebruik van Quintus Integration Services om het digitaal samenwerken met jullie creating partners te bevorderen. Nou, het kern van jouw functie denk ik ook, Daniel, nou, zowel aan de procure-to-pay kant, dus met leveranciers, als aan de order-to-cash kant, dus het samenwerken met, met klanten eigenlijk. Zou, zou je gewoon nu in zitten van waar staan jullie nu als organisatie? Zou je grofweg aan kunnen geven van welk gedeelte van die processen op dit moment al digitaal uh, verloopt en is dat meer aan de order, aan de klantkant en aan de leverancierskant of is dat gelijk? Ja, het is uh, denk ik zo'n beetje wel gelijk. ik weet een beetje aan hoe je meet, natuurlijk. Maar als je naar Order to Cash kijkt, doen we zo'n 35% digitaal. binnen drie keer maanden. Nou, dat kan een web, onze eigen webportal zijn, maar natuurlijk uh, digitaal is. Uh, de EDI-koppeling en webservice hebben wij. En ja, daar doen wij uh, heel veel berichten over: Order, Order, Bevestiging, Paklijst. We uh, wij voorraad, op uh, en neer kunnen sturen. Uh, prijslijst, uh, uh, dus heel veel type soorten uh, connectie kunnen we daar aan maken. En aan de purchase to pay kant doen we ongeveer 45% aan de binnenkomende boelderen. En dat is ongeveer 75% aan de inkomende lijnen die we daar uh, doen aan de worden voor de in okay. en paklijst. Oké, daarnaast zijn wij ook bezig met de dan met de Quintest te gaan doen op uh, ons purchase to pay proces. En we hebben een virtueel assortiment, zoals ja, hetzelfde in het project. Dus jullie verbreden ook de processen, ja, zeg maar, zeker, ja. de footprint, ben je ook nog steeds aan het verbreden zeg maar. Hoe ligt dat bij jullie? Is dat dezelfde orde van grootte? Eh, uh, we hebben met name veel EDI aan de, inkomen, de inkoopkant. Ik denk van de inkoop doen ongeveer 65 tot 80% van onze bestellingen. lopen nu via EDI, full EDI de 4 november. Uh, uh, dat draait van een zestal vestigingen. We zijn aan het uitbreiden en we zijn ook uh, de documenten die we uitwisselen we het uitbreiden. Op dit moment werken we met bestellingen, vestigingen, facturatie. En we gaan dat ook uitbreiden met uh, van shipping notifications. En uh, hebben we hebben meer plannen om dat uh, verder te integreren met, uh, met leveranciers. Ja. Maar jullie klantprocessen werken waarschijnlijk anders, omdat veel klanten één keer een investering bij jullie doen en niet constant misschien ook. Ja, we zijn er wel volop mee bezig om daar ja. te kijken. Met name naar de spare parts, uh, business. Oh ja, ja spare parts, parts. Meer, ja, met, uh, meer richting klanten te doen. Ja. Dat staat nog in de kinderschoenen eigenlijk. Dat is wel een van de projecten die we de komende jaren gaan aanpakken Oké, okay. okay. interessant. Nou, als we nou inzoomen op de integratie mm -hmm. tussen jullie... Twee organisaties, dan eigenlijk zelf MCB dan als leverancier van Marel, want dat is dan eigenlijk de verhouding voor klantenprocessen als ordering, levering, facturen en dat soort dingen. Zou je dan eigenlijk vanuit allebei jullie perspectief eens dus even aan willen geven van hoe jullie voor jezelf de voordelen zien en dan ben ik ook heel benieuwd om te horen hoe die voordelen die je, die je allebei ziet dan op elkaar aansluiten zeg maar. Misschien wil jij er als plant iets eerst, ja. eerst iets over zeggen? Uh, ja, ik is samenwerken een tiental jaar geleden begonnen met uh, MCB. Uh, waarbij we de stap gemaakt hebben om uh, ons uh, inkoop van bewerkte staf- en buismateriaal om uh, de bewerking niet meer zelf uit te voeren maar die uit te besteden aan uh, MCB. Het voordeel voor Marel is dat dat gewoon heel veel opslagruimte bespaart. Uh, we hoeven niet meer te investeren in, in voorraad. En ook ja, wat minder ruimte nodig voor uh, machines hebben we daar niet in uh, te investeren. Um, en daarmee is eigenlijk is MCB eigenlijk een ja, verlengstuk geworden van de fabrikage fabricage van uh, Marel. Een soort extended factory eigenlijk. Ja, ja. ja, extended factory. Ja. Het is, uh, voor specifieke productieonderdelen hebben we specifieke lengtes nodig met uh, bepaalde bewerkingen. Het van gaten, bepaalde afkanten van producten, noem maar op. Um, en die producten ja, die bestellen, want die krijgen we dan binnen 2-3 dagen uh, binnen, zodat onze assemblage kan, kan doorgaan. Het is korte levertijd en het is ook een heel hoog volume. Ongeveer 25 duizend keurtjes voor de per jaar. En daarmee hebben we eigenlijk een ja, hoog volume uh, met uh, lage waarde dichtheid, omdat het allemaal kleine bestellingen zijn. Dus daarmee is het ontzettend belangrijk dat het een heel efficiënt proces is. Uh, en, en ja, daar hebben we de afgelopen jaren, maar ook zeker afgelopen jaar hard we aan gewerkt om daar een aantal stappen te maken. Oké, okay. en hoe zitten voor de voordelen aan jullie kant? Zijn er van jullie ook voordelen Ja, de aan zeker. Toen wij die productieproces over gingen nemen, was het eigenlijk, uh, ja, zoals Mariel zei, hier heb je hebt je machines en uh, mensen en ga maar produceren. En dat moet natuurlijk helemaal geïntegreerd worden in het MCB-systeem. Dat ging echt van, van kaarten, van bakken met tekeningen en alles. Ik dat uh, logistiek proces en het productieproces in gaan. Vanuit dat tien jaar geleden tot aan nu, ja, dat, dat is het immens verschil. Dus het, uh, maar ja, jullie leveren dan ook wel weer meer waarde per product, want je levert niet alleen maar plaat of. Nee, nee, nee inderdaad. Nee, de... Je bent iets meer dan alleen een groothandel. had. Ja, Services de dan. service. Ja. De service die je erachter haalt. Nou, iedereen kan een stukje staal leveren. Maar wij vinden het heel belangrijk om die bepaalde service te geven. Aan bewerkingen van het materiaal, aan het verpakken van het materiaal, het leveren. Uh, uh, ja, de snelheid die achter hangt, natuurlijk. Hè, de betrouwbaarheid die daar heel belangrijk is. Efficiëntie, ja. speelt dat een rol bij jullie op dit uh, Ja, in het productieproces wel degelijk. Ja. Okay. Ja. Ja, en de logistiek ook. Want als je nou met deze techniek die we nu hier neergezet hebben. en de afgelopen jaren maar gegroeid zijn. Ja, van manueel ordersnotatie tot aan volledig geïntegreerd binnen ons systeem binnenkomen. Ja, het ligt er zien, ja. ja, nou voor het eerste keer, volgens mij is dit wel voor de eerste keer dat jullie zeg maar, op deze manier nu het proces aan het digitaliseren zijn, eigenlijk beyond order to cash, want wat je met andere klanten eigenlijk ook al doet, want ja, dit is natuurlijk echt wel een industrie 4.0 capability waar we het over nu in zitten en in die zin zijn jullie denk ik ook gewoon wel een smart factory uh, nu ook uh, ge, ge, ge, uh, aan het worden. En van kun jij zeg maar ja, kort schetsen van hoe dat nou werkt en, en, en, en, en hoe, het, zeg maar, hoe de oplossing technisch in elkaar zit en hoe je, misschien, hoe je nu zeg maar, echt die diepe integratie van het directe productieproces en de productieaansturing eigenlijk al digitaal tussen jullie systemen nu plaatsvindt. Want het is niet meer alleen maar het doen van een bestelling en een tekeningenpakket erbij, wat sommige mensen al heel geavanceerd vinden. En een aantal specificaties erbij, die je dan vervolgens de web-binnendienst geeft. Het gaat nu echt volledig digitaal van machine naar machine, of niet? Ja, ja, ja. Die, die, die is best mooi, hè, wij doen helemaal niks meer in tekeningen. Nou. Eerst wordt je een tekening gestuurd met een bak en een tekening erin en een mapper erin en nu, klaar maar op. Daar zijn we helemaal van afgestapt. Al die informatie in die tekening staat, en zoals dus eigenlijk in het systeem van Maril staat, wordt digitaal naar een Die gestuurd helemaal vertaald naar onze eigen codes, hè, want je moet toch bepaalde uh, codes met elkaar afstemmen. En die komt helemaal volledig geïntegreerd binnen ons uh, systeem binnen, zodat we weten hoe we moeten zagen, wat voor bewerkingen we moeten doen, boren, draad snijden, facetteren, uh, enzovoort, enzovoort. Um, en dan komt dus eigenlijk via direct bij ons het productiesysteem in, zodat ze weten hoe moeten we dit gaan doen. En binnen een kwestie van een paar ja, dus niet alleen je ERP-pakket in, maar eigenlijk blaas je het meteen door naar de, de CNC-machines en naar de instellingen van je, van je machines. Dat is wel een laatste stap die we nog moeten doen om dat nog verder op te optimaliseren. Maar dat, daar staat het allemaal wel voor klaar. En misschien machines moeten ook uh, een op zijn. Oké, okay. dus wie, wie nam nou het initiatief eigenlijk daarvoor? Volgens mij was het, uh, redelijk we zijn er een paar dingen samengekomen. Ja, ja. um, we zijn vanuit Marel sowieso bezig om uh, ja, EDI uh, uit te breiden. Om die samenwerking uh, efficiënter uh, te maken met al onze leveranciers. Maar goed, 25.000 bestelregels per jaar is gewoon een grote hoeveelheid uh, daarmee. Dus daarmee stond FCB hoog op het uh, lijstje. Uh, en wat we zagen aan kant is dat we zagen dat onze processen niet helemaal optimaal waren ingericht. Waardoor we best wel heel veel administratie hadden. Op een inkoopproces bij, uh, bij MCB. Dus behalve de, de integratie die we samen van elkaar gekregen hebben, hebben we ook aan de hebben we dat proces helemaal geoptimaliseerd. Um, okay. En dat is eigenlijk redelijk samengekomen. En ja, ik denk dat een jaar geleden ongeveer hebben we aan dezezelfde tafel gezeten als, uh, als eerste kennismaking: van hey, hoe kunnen we dit in, de, in gang uh, zetten? En uh, ja, het heeft best behoorlijk afstemming gekost, omdat we alles moeten afstemmen. Ja, dat, uh, wat wij door natuurlijk moeten herkend worden aan de MCB kant Dat is toch een ja, communicatiezaak. Dat is een wapen, dat ja, ja. Ja. Ja, moet goed. Je ziet nu dat het begint met de productieorde aan de rel kant. Die uh, vertaalt uh, zich door naar een bestelling aan onze kant, waarin alle kenmerken opgenomen zijn. Wat we specifiek voor die productieorde nodig hebben. Het ga naar de MCB toe en uh, ja, een paar minuten later uh, kan het al. Uh, op liggen. Ja, gaaf. En uh, hoe leggen die technische parameters dan bij jullie vast? Want die zullen niet in het bestelsysteem nee. uh, hun, hun, uh, hun origine vinden, denk ik. Nee, klopt. Dat is het is in feite wat wij aan de morelkant hebben, eigenlijk hetzelfde ja, basismateriaal dat we iedere keer inkopen met andere bewerkingen en andere lengtes. Dus wat we daadwerkelijk inkopen, dat is als bekend in de productieorder. Dus in de uh, stuklijsten. Uh, in de masterdata leggen we mm -hmm. alle kenmerken vast, worden gekopieerd aan de productieorder. Mm -hmm. en zo gaan ze in feite de hele keten door. Dus het dat komt echt vanuit het engineering systeem zelf ja. zeg maar waarin de afronding van de hoek ja, of de dikte van de plaat of de afwerking ja. zeg maar dan ook vastgelegd is ja. zeg maar en die wordt via het ERP pakket dan eigenlijk doorgegeven. Ja klopt. Ja. Oké okay. en hoe doen jullie dat dan in het, deden jullie dat in het verleden dan met andere leveranciers om, om juist die parameters uh, dan ook door te geven? Nou wat je heel veel ziet nu ook dat het in tekstontschrijvingen gebeurt. Okay. gebeurt, dat gebeurt met MCB ook. Uh tot een jaar geleden op die manier, Zeker, ja. dat teksten werden opgepakt. En ja, dat is natuurlijk niet helemaal efficiënt en ook gevoelig en dergelijke. En dit is, uh, ja, gewoon... uh, dat zijn dan die documenten die jullie eigenlijk bij ons via de Electronic Document Management uh, app uh, dan delen dan met de leveranciers? Ja, er zijn ook delen. In dit geval waren het echt statistieken, uh, al, ja. maar dan wel in de tekst, niet in een gestructureerd uh, okay. verband en dan moesten we maar hopen dat... Uh, denk dat ja, de MCD-kant dezelfde interpretatie had als die dat bij hier. Ja, had. had ook, he? He? Die ja. Ja. En wat moest er dan aan jullie kant gebeuren om die gegevens dan op te pikken? Want nu zeg je van, het kan er binnen een paar minuten op de vloer liggen. Um, ja, maar dat is ook weer een goed pad geweest. Al het totaal aflezen van een tekening en in het systeem invoeren... ...naar een uh, gestructureerd Excel zoals we dat toen de tijd noemen met tekstveldjes erin. Ja. Dat we ook weer handmatig in moesten voeren. Zijn wij eigenlijk bang we die Excel niet op een bepaald moment in een sap inlaaien, om dat toch eenvoudiger te, te maken? Wat heeft al gesteld. Allemaal een periode geweest van de afgelopen tien jaar. Hè. En ja, die Excel had al heel veel geholpen aan onze kant, maar hadden nog heel veel aan aan Mariel's kant. En, en de steksveld. Ja, en die, die structuur na die codesverwerking, hè, dus na nou, de geconfigureerde uh, binnenkrijgen, dat is tot de stap van de afgelopen jaren, dat dus die master die heel hard voor nodig is afspraken. Ja. Oké, okay. ja en ja ik vind het wel dapper van jullie, je hebt er ook best wel veel in geïnvesteerd want als ik heel simpel redeneer dan denk ik van ja jullie hebben die gegevens toch al vastgelegd mm. in engineering. Of je die nu als een setje pdf' met wat tekeningen doorgeeft aan een leverancier. Of dat je zoveel investeringen doet om dat helemaal digitaal zo naar manier te doen. Dat zij het makkelijk op kunnen pakken. Um, dat best, daar hebben jullie best wel een grote investering voor gedaan. Blijkbaar ja, ja. zien jullie ja. er wel een business case in. Nou, dus wat, wat zien jullie daarvan als belangrijkste voordelen van Marel om zo'n ja. stap te maken? Er hebben een aantal uh, voordelen. Enerzijds is het van uh, efficiëntie van MCB. is. Het uh, ja, leidt tot een betere rolketen. Iedereen moest zijn boterham verdienen. Dus ook, uiteindelijk zal ook MCB het werk als ze moeten doen uh, doorbelast uh, ergens. Uh, maar als je gewoon kijkt naar de dan zien we ook heel veel voordelen: Een stukje betrouwbaarheid, een stukje veel betere controle die we nu hebben wat zijn de materialen die we wel moeten uh, ontvangen. Uh, ook de, de prijsbepaling, die gebeurt nu op grond van karakteristiek dat we exact dezelfde prijsbepaling hebben als MCB. Dat wil ook zeggen dat de, factuur, de factuurcontrole daarmee uh, vloeiend verloopt. Waar we in het verleden ook heel veel moeite hadden om de factuur van de helft te koppelen aan wat wij besteld hadden. En dus je ziet eigenlijk over de hele keten Henk, heel veel voorbeelden hiervan. Zie je dat ook nog als een strategische verandering voor de supply chain? Want zie je dan dat je wat je nu met Marel doet, zeg maar, daardoor ook het manufacturing proces van Marel. Zelf zou kunnen veranderen doordat je misschien andere make-by beslissingen gaat nemen en dat je meer met dit soort Extended Factories als MCB gaat werken. De nou, Extended Factory zie ik absoluut als toekomstmodel voor uh, Marel. Ons kenmerk is een laag volume en een, een hoge mix. Um, dus dan moeten we gewoon op een efficiënte manier uh, inkopen. We moeten gewoon zorgen dat we de met een relatief lage waarde ook op een ja, efficiënte manier afwerken daarmee. Ja. Dus je denkt dat er ook wel andere leveranciers zijn ja. met wie je dat eigenlijk ook ja. toe zou kunnen passen? Absoluut. Ja. Oké. Okay. En aan, aan jullie kant, ik bedoel, hè, jullie staan natuurlijk te de boek als groothandel, dan denk niet iedereen aan een extended factory, hè, denk ik als je het woord groothandel in de mond neemt. Ik bedoel, zien jullie voor jullie klanten dit soort value-added services ook als een als een concurrentievoordeel of positioneren jullie je daarmee in de markt en hoe gaan jullie daarmee de slag aan met anderen? Het belangrijke verschil is dat wij, ja we zijn in groothandel, in staal, maar wij leggen de, de focus op de private de, service eigenlijk die we willen bieden voor onze klanten. Dit ook, we vinden de klant belangrijk, dus dit is de extra service die we willen leveren voor onze klanten. Wat voor type bedrijven zullen dan, zijn daar nu klaar voor? om dingen te doen zoals jullie dat nu met Marel doen? Nou, ik denk als je, als je al een ERP pakket hebt, dan kun je al een eigen connectie goed opzetten, waar je een goede structuur kunt brengen in je masterdata, data en je artikeldata. en je inkoopsysteem, of je verkoopsysteem dan in dit, uh, in dit geval. Uh, uh, dan kan het al, maar als je zo ver wil gaan zoals we met Marelle hmm. hebben gedaan, dan moet je echt, uh, ja, dan, dan, dan moet je heel je systeem als op orde hebben en je productieproces ook helemaal geïntegreerd hebben in je ERP-systeem en dat voor elkaar. Dus daar is echt al, is Marel wel echt een, een, een partij die voorop loopt? Zeg maar. Ja, zeker waar. Ik weet dat jullie ook actief zijn binnen Brainport hè, met Smart Industry uh, zeg maar. En dat jullie daarin ook wel voorop lopen uh, zeg maar. Zie jij zelf vergelijkbare projecten op dit niveau uh, in, uh, in, in, in Connected Factories van de grond komen al? Of denk je dat dit nog echt gewoon wel de eerste wave is, zeg maar? Nou, dit is staan uh, uh, uh, ja in de voorgrond van. He, dus, uh, uh, wij zijn hier veel, heel veel in, maar het kan natuurlijk bij, uh, bij het e wat we daar neergezet hebben, zijn die mogelijkheden daar dadelijk ook niet. Ik denk dat we zover zijn we nog niet. Dit is, dit is echt wel de, de eerste stap die we aan gaan zetten. De ja. mogelijkheden zijn er aan onze klanten, alleen vaak zijn dus de klanten daar niet helemaal klaar voor. Verleden te kunnen doen. En daar helpen wij onze klanten graag in om die weg te bewandelen. Ja, dan. ja Edwin, we hebben het net gehad over die operationele voordelen hè, en, en, en de aansturing daarvan. Ik vroeg me af: van zijn er nog andere strategische aspecten die jullie meewegen met het aangaan van dit soort samenwerkingen als met, uh, met MCB. Uh, zeg maar, ik bedoel, jullie leggen natuurlijk eigenlijk wel een hele hoop gedetailleerde informatie mm. over hoe je producten maakt en uh, die het verschil maken, leg je op een digitale manier nu neer. Dat is maar één ding waar ik aan denk. Van, hoe, hoe, hoe, hoe, denk je, hoe gaan jullie daar strategisch mee om? Nou, het feit is, uh, uh, wat we daarmee doen met onze contracten, leggen we al de link naar de leverancier toe. Met een stukje, uh, geheimhoudingsverklaringen. Dit is puur het efficiënter maken van de processen. Ja, dus dit is de informatie die we sturen, die sturen we sowieso al. Het enige is dat we nu met digitaal doen, dat is ook direct op onze leverancier, verwerkt kan worden. Dus die impact is daar relatief beperkt. En je andere strategische overwegingen die jullie hebben? Dan... Uh, ja, goed, we willen ons uiteraard met uh, onze leveranciers we willen een aangaan. we gewoon samenwerken, zo dat we efficiënt mogelijk samenwerken, want dat is uh, bij de is. En omdat jullie en, ook vind, nog ja, daarom, hebben, ja, daarom, dus market. we gaan wat meer doen en daarmee willen we wel proberen om het proces efficiënter te maken. Dus dat is wel de strategie die we ingezet hebben om. Dat is veel mogelijk elektronisch uh, te communiceren en daarmee hebben we een aantal grote stappen gemaakt Dus jij denkt dan, hè, we hebben natuurlijk nu denk ik iets van, 50 EDI leveranciers met jullie uh, en een paar honderd op het portal. Mm -hmm. Daar zie jij ook nog wel weer ontwikkelingen in die ook de kant op zullen gaan, wat hebben jullie nu met MCB ja. opgegaan zijn. Zeg maar. Een aantal uh, leveranciers uh, zeker en ook onze EDI-connecties zijn we aan het uh, uitbreiden met uh, andere versies die nog geen uh, cloud maken van EDI. We zijn op dit moment bezig met onze fabriek in uh, in Denemarken en in, uh, in Slowakije om die ook op hun te krijgen. Nou, ja, super interessant. Ja. Uh, nou, ik denk dat dit een heel goed uh, inkijkje was van uh, het uh, digitaliseren van uh, productieprocessen over eigenlijk de order en de orderbevestiging heen en wat daarachter zit en wat daar nog aan een next level uh, ja, benefits uh, zeg maar aan vastzitten voor beide partijen. Dat is echt super interessant om dat uh, ook te zien: dat jullie allebei je eigen voordelen kunnen noemen en dat die zo op elkaar aansluiten. Ik uh, denk ja, een, een, een goed onderwerp uh, om deze podcast mee af te sluiten. Ik wil jullie, jullie hartelijk bedanken om deze ervaring uh, met, ons, uh, ja, met ons te delen, en uh, met de luisters en, uh, en met de kijkers. En, uh, ja, uh, misschien komen er hier en daar nog wel wat vragen in de chat uh, of uh, vragen zeg maar, op de comments uh, door. Uh, die zal ik ook graag aan jullie doorgeven. En, uh, ja. Hartelijk dank uh, vast zover.